Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over mitose. Bekijk eerst de video over de celcyclus en kom daarna weer terug naar deze video. Zoals je daar hebt gezien, heeft de cel zich voorbereid op de celdeling tijdens de G1, de S en de G2 fase. Alles is verdubbeld en goedgekeurd. Dit wordt samen de interfase genoemd. Aan het einde van de interfase zijn er 46 chromosomen, maar elk chromosoom bestaat nu niet uit één DNA-streng, zoals het normaal het geval is, maar uit tweede in aanstrengen. Dat noemen we chromatiden. Oftewel, we beginnen de mitose met een cel die in totaal 46 chromosomen heeft, die allemaal bestaan uit twee chromatiden. 2 keer 46 is 92, oftewel er zijn 92 chromatiden aanwezig. Nu is het nog de zaak om alles eerlijk te gaan verdelen, zodat twee identieke dochtercellen ontstaan. Dat wordt samen de M-fase genoemd. De twee stappen die we nu nog moeten doen zijn de kerndeling, waarbij het genetisch materiaal wordt verdeeld naar twee verschillende celkernen. Dat wordt samen de mitose genoemd. En de rest van de cel moet zich ook nog eerlijk verdelen en losraken van elkaar. Dat wordt de cytokinese genoemd. Laten we beginnen met die mitose. Dat is het meest ingewikkelde proces en voor de meeste studenten is dat de stap die het meeste hoofdpijn geeft. Maar geen zorgen, het komt goed. Mitose is de deling waarbij één moedercel zich deelt naar twee identieke dochtercellen met volledig genetisch materiaal, wat we ook wel 2N noemen, elk chromosoom is twee keer aanwezig. Dit is de meest voorkomende celdeling in ons lichaam. Wat ook bestaat is meiose, waarbij één moedercel zich deelt naar vier dochtercellen, die allemaal anders zijn met allemaal maar de helft van het genetisch materiaal, oftewel 1N. Dat zijn de celdelingen die onze eicellen dan wel spermacellen maken. Hier leer je over in de les meiose. De eerste stap van mitose heet profase. Het DNA moet strak opgerold worden om ervoor te zorgen dat het in de rest van het proces niet in de knoop gaat raken. Normaal is je DNA namelijk een onzichtbare bak spaghetti, wat snel in de knoop kan raken als die kern gaat delen. Het DNA rolt zich om histonen heen. Dat noemen we condensatie. Hierbij wordt DNA ook zichtbaar onder de microscoop. Door het oprollen wordt het namelijk een dikkere streng. Vandaar dat waarschijnlijk als je aan chromosomen denkt, dat je waarschijnlijk aan een soort X-figuur denkt. Maar dat is dus eigenlijk het verdubbelde DNA dat alleen in dit stadium van de celdeling een X vormt. Normaal is een chromosoom gewoon één strengetje DNA. Twee organellen die centriolen heten, maken een spoelfiguur. Dat is onderdeel van het cytoskelet en met eentje aan beide kanten van de cel. Die is zich alvast aan het voorbereiden voor zijn belangrijke taak in de latere stappen van de mitose. De volgende stap heet de prometafase. Hierbij breekt de kernmembraan op, waardoor de spoelfiguur zich met spoeldraden kan vastmaken aan de chromosomen, precies op de plek van het centromeer. Dit zorgt ervoor dat de spoelfiguur de chromosomen kan gaan verplaatsen. Deze fase wordt soms gezien als onderdeel van de metafase, omdat het zo nauw gerelateerd is aan wat er nu gaat gebeuren. In de metafase worden namelijk de chromosomen verplaatst naar de evenaar, de lijn precies tussen de twee spoelfiguren in. Dat wordt het equatoriaal vlak genoemd, ook wel het equatorvlak genoemd. Er liggen nu dus 46 chromosomen op een rij, waarvan elk zusterchromatide is verbonden met het tegenovergestelde spoelfiguur. Hierna volgt een checkpoint. Letterlijk elk chromosoom moet in het equatoriaal vlak liggen en alle chromatiden moeten verbonden zijn met hun spoelfiguur. Anders gaat de cel niet naar de volgende fase. Dit is biologisch gezien natuurlijk heel slim. Maar ook kunnen we dit mechanisme handmatig activeren. De cel stopt dan met delen. De eerste reden om dat te doen is om een kariogram te maken. De chromosomen zijn mooi zichtbaar in dit stadium, dus dan kunnen we alle chromosomen bekijken in die bekende opstelling. Maar we kunnen ook de checkpoints triggeren in kankerbehandelingen. De tumorcel stopt dan met delen. Denk aan chemotherapie medicatie zoals paclitaxel en docetaxel. Als alle chromosomen netjes liggen en het akkoord is gegeven tijdens die check, dan komen we in de anafase terecht. Tijdens deze stap worden de chromatiden uit elkaar getrokken richting de spoelfiguur toe. Elke chromatide is nu dus los van elkaar en daarmee heten ze weer chromosomen, om het ingewikkeld te houden. Er zitten nu dus kortdurend 92 chromatiden, oftewel 92 chromosomen in deze cel. Daarna volgt de telofase. De chromosomen komen aan bij hun spoelfiguur en een nieuw kernmembraan vormt zich om de beide chromosomensets heen. De chromosomen ontvouwen zich weer tot een onzichtbare, ontrolde bak spaghetti. Dit heet decondensatie. Als laatste breekt ook de spoelfiguur weer af. De kerndeling is nu klaar, nu de rest van de cel nog. Dat is gelukkig een stuk simpeler dan de mitose. Al tijdens de anafase worden alle organellen en het cytoplasma netjes verdeeld. In het midden vormt zich een ring van actine en myosine, beter bekend van de samentrekking van spierweefsel, maar ook in dit geval dus deze trekt samen, waardoor uiteindelijk twee losse identieke dochtercellen ontstaan. Deze dochtercellen kunnen vervolgens opnieuw de celcyclus ingaan en op hun beurt als moedercel fungeren en zo kan de celcyclus eindeloos doorgaan. In de volgende les leer je over meiose, waarbij een moedercel zich deelt naar vier niet-identieke dochtercellen met maar de helft van het genetisch materiaal. Vul ook de actieve samenvatting in, zo onthoud je deze stof makkelijker. Bedankt voor het kijken!